Denk jij nou echt dat uh, iedereen struikelt over jouw website en jou dan kan vinden, jouw bedrijf? Nou, echt niet hoor. Daarvoor moet je bloggen. Een zakelijk bloggen heeft uh, wel degelijk zin, want je laat in je blog zien dat je een bepaalde expertise hebt, dat je een bepaalde eigenheid hebt, je eigen karakter laat je zien. En uh, op die manier uh, weten klanten dus dat ze voor jou moeten kiezen omdat jij degene bent voor wie ze willen gaan. En dan trek je precies de klanten die bij jou passen. Want dat zijn de mensen die het leuk vinden zoals jij het vertelt en wat jij doet en hoe jij het doet. Nou, wil je zelf leren om goede verhalen te schrijven op je website? Om dan bij onze workshop te doen: Workshop zakelijk bloggen, speciaal voor het MKB.